Deze tip gaat over het veilig maken van jouw netwerkverbinding en daar hoef je helemaal niet technisch voor te zijn. Openbare wifi netwerken zijn niet zo heel veilig en openbare wifi netwerken zijn bijvoorbeeld een wifi in de trein, op het station of in een winkel. Omdat er meerdere mensen op zitten kunnen ze het verkeer wat vanaf jouw apparaat komt naar het netwerk afluisteren. Ja, dat is gewoon heel vervelend. Of je moet inloggen met een wachtwoord op dat netwerk of niet, maakt daarvoor eigenlijk niet zoveel uit. Het beste wat je kunt doen is een VPN-verbinding gebruiken. Dat zet je aan op je apparaat en dat versleutelt al het verkeer wat er van jouw apparaat naar het internet gaat, zodat mensen het niet zomaar kunnen meekijken.